Welkom bij het leukste YouTube- en podcastkanaal voor ondernemers 7D-TV. Leuk dat je kijkt of luistert. Beveiligers die werken steeds vaker als ZZP'er en de vraag naar deze professionals die is enorm. Kansen dus. Mijn gast gaat deze beveiligers en het vak van beveiliging naar een hoger niveau tillen. Hoe die dat gaat doen, welkom bij 7D-TV. Ronnie Mohan, harte welkom ja, van Veilig voor Nederland. Ja, dat klopt. Uh, om te beginnen, het allereerste keer dat ik een naamgenoot in de studio heb. Ja, inderdaad. <laughs> ja. ja, het is echt zo. Dit is echt zo, ja. twee Ronnie's in de studio. Nou, dat kan niet verkeerd gaan. Nee. Uh, voordat we gaan praten over uh, wat je bedrijf precies doet, hè, wat je, ja. al je plannen zijn. Uh, laten we eens beginnen met jouzelf. want je hebt behoorlijk wat ervaring in de wereld van beveiliging, toch? Ja, dat klopt. Ik heb uh, nou ja, ruim tien jaar in loondienst gewerkt bij verschillende bedrijven. En uh, verschillende vakgebieden ook binnen de beveiliging. Ja, wat heb je allemaal gedaan? Mijn uh, eerste locatie uh, waar ik uh, nou ja, best veel geleerd heb was het uh, UFE. Ja. En dat uh, nou, was risicovol toen de tijd. Toen de tijd was het nog met een uh, werkbriefje in de brievenbus. Ja, ja. En als mensen hun geld niet uh, op tijd ontvingen of er ging iets fout, dan kwamen ze verhaal aan de balie. En uh, nou ja, dat uh, mocht je als beveiliger opvangen. Ja. Dus als uh, groentje daar uh, enorm veel. Uh, Geleerd van de uh, oude garden hoe je daarmee om moet gaan. Om moet gaan. Ja. En, uh, uh, maar ook, uh, nou ja, ik heb eigenlijk van uh, ziekenhuis tot waardetransport gedaan. Oké, wat is het sport dan in zo'n bus? In zo'n bus. Oh, ja, ja? Ook. dat lijkt me zo spannend. Ja, is het ook. Ja, ja, ja vond ik ook. En, nou, uh... het stomme, van, of het stomme het, het, het, wat mij zo lastig lijkt aan jouw vakgebied, lijkt ja. me is dat als jij je werk goed doet, gebeurt er niks. Zeg maar, hè? Nou, dat klopt. Dus, dus jij moet natuurlijk continu scherp zijn ja. voor dat ene moment. Hoe doe je dat? Nu is het, doe ik het, ja, gaat bij mij automatisch. En merk ik soms uh, dat die ervaring, ja, dat, uh, het is een soort tweede natuur geworden. Ja. Maar ja, het, er, dingen meemaken. Het, het, in het begin, uh, nou ja, ik zei bij het UvV stotterde ik ook wel eens uh, als iemand van twee meter voor je staat. Maar ja, gaandeweg word je daar steeds beter in. Uh -huh. uh, maar het is ja, het klopt wat je zegt. Uh, als je je werk heel goed doet binnen de beveiliging, ja, dan gebeurt er weinig en ja. lijkt het. Alsof je niet nodig bent. De, de vraag is enorm, hè? Na, zet ze, na, na beveiligers. Laat ik Op zo zeggen. dit moment is het, uh, zijn ze niet aan te slepen. Ja. Er zijn natuurlijk ook uh, heel veel uitgestroomd uh, de afgelopen tijd. Ja. Um, en uh, nou ja, de laatste berichten zijn zelfs dat er, uh, laat ik zeggen, voor nu in de evenementenbranche bepaalde evenementen misschien niet door kunnen gaan, omdat die geen vergunning krijgen. Voor, omdat er niet genoeg beveiliging... beveiligingsinzet is. en uh, dus, dus dat is ontwikkeling 1. En ontwikkeling 2 is dat je ziet dat meer en meer beveiligers gaan 6ZP'en. Ja, is dat precies. een goede ontwikkeling? Ja, voor de ondernemers is het zo. Als ondernemer is het natuurlijk, uh, ja, je, je hebt meer flexibiliteit. Ja. Um, het, is ook, het is een verandering die, die niet meer teruggaat naar het oude, zeg maar. Ik kom wel nog uit de tijd. Um, daar leerde je het vak van de oude garden en uh, de fijne kneepjes van het vak. Ja. En tegenwoordig, ja, uh, het brengt ook mogelijkheden met zich mee. Beveiliging is 24/7 business. Ja. Um, in loon nou ja, zijn er vaak, is het vaak niet mogelijk om uh, afspraken te maken. Uh -huh. uh, wat betreft werktijden of uh, voorkeur van diensten. Ja, ja terwijl als zzp, kun je, het en als zelf ZZP kun je dat zelf indelen. Brengt ook veel ja, verantwoordelijkheid met zich mee. Um, dus ik denk, zolang dat in goede banen uh, gaat, dan, mm. uh, dan, dan is dat een goede ontwikkeling. Jij bent voor jezelf begonnen? Ik ben uh, voor mezelf begonnen, ja. ja, dus, ja dus, enerzijds gewoon, gewoon, dus enerzijds gewoon als ZZP'er zelf in de beveiliging? Als ZZP'er zo begonnen. Maar zo. met Veilig voor Nederland wil je meer, hè? Met Veilig voor Nederland wil ik meer. En, vertel. Ja, uh, uh, uh, yeah, uh, uh, uiteindelijk is er uh, vanuit die ervaring, uh, vanuit de kansen die uh, uh, ik zag, maar ook kreeg als ZZP'er, Sta veilig voor Nederland uitgerold en dat is, uh, nou ja, dan uh, vraag je een vergunning aan bij uh, justitie. Die krijg je dan en dan uh, krijg je dat zomaar, kan me niet voorstellen. Wel nee, zomaar de, ja, de aanvraag moet je doen en dan uh, wordt dat uh, gekeurd, beoordeeld. Want dan, dan, dan ben je een bedrijf die de beveiligers kan leveren aan opdrachtgevers, moet ik het zo zien. Ja, je, je kan de dienst zelf leveren, dus ja, om ja. een beveiligingsdienst te kunnen leveren of mogen leveren, ja. moet je in het bezit zijn van een uh, geldige vergunning. Geldt dat ook als je alleen maar ZZP't in je eentje? Nee. Okay. Want uh, dan uh, verleen je zeg maar uh, uh, jezelf. Mm -hmm. En dat gaat op basis van een beveiligingspas. Oh, Oké. Okay. Uh, wordt... En jij kan als, als Veilig voor Nederland nu die passen uitleveren aan ZZP'ers. Ja. Aha, ik snap. Dus ze het. kunnen nou ja, uh, gediplomeerde beveiligers die kunnen zich uh, bij mij melden. En dan kan ik uh, hun via Veilig voor Nederland of in ieder geval samen een klus opvangen. En uh, uh, want de markt wordt behoorlijk gedomineerd door een klein aantal hele grote jongens, hè? Ja, dat klopt. Ja, ja, ja hoeveel ja. zijn er dat? Zijn maar die, die echt die markt domineren. Op dit moment? Ja, ja het zijn er drie. Het zijn er drie. Ja. Uh, nou, als even Google op beveiliging grote bedrijven, dan vinden we ze vanzelf. Ja, precies. Uh, doen dat die dat hun wel. werk goed? Uh, ik heb uh, diep bewondering en uh, respect voor de, hun verkooptechnieken, uh, uh. zeg maar. <laughs> dat, uh, wat bedoel je daar precies mee? Uh, nou ja, als je zoveel in handen hebt op de markt, dan, mm -hmm. uh, ja, dat, uh, dan doe je het wel goed. Uh, ah. Maar goed, in de beveiliging uh, geldt ook uh, het succes wordt op de grond gemaakt. Mm -hmm. En dat is, uh, ik denk ook nou ja, zijn belangrijke vraagstukken voor uh, nu, maar ook de toekomst. Mm -hmm. hoe, uh, hoe ga je mee met de ontwikkelingen die zich nu uh, voordoen? Dat is een van de drijfveren die je hebt, dat is het vak naar een hoger plan want, Zeker. Want, want zie jij daarom ook een mogelijkheid voor jouw bedrijf, omdat grote bedrijven daar misschien wat minder aandacht voor hebben? Ja, kijk die, die tekorten, of in ieder geval dat er nu een tekort is, ja, mm -hmm. waar, waar, ik vind het een mooi vraagstuk. Waar ligt dat aan? Ligt dat aan uh, het goede werkgeverschap of uh, ligt dat aan het vak zelf? Wat gewoon, uh, dus, dus nou ja, Ik wil me zeker ook hard maken voor het imago. Ja, ja. Uh, van de beveiliger of uh, ja, ik vind het een prachtig vak ja. ik heb er nou ja, nu uh, ook een uh, bedrijf van gemaakt ja. de feiten zijn wel uh, het, het is een vak je kan uh, het maakt niet uit wanneer je diploma halen uh -huh. en daarna is er geen enkele uh, uh, Test meer of, of, of van vakbekwaamheid. Nee, nee precies. Dat... Je haalt één, één keer een diplomaatje erbij ja. beveiliger. En dan, als je dat op je twintigste doet, kun je in principe tot je 67e door. Ja, zonder, zonder ja, dat je erbij Maar je kan er ook dertig jaar uit zijn en dan denken: van hé, hey, oh, weet ja. je wat. Uh... Terwijl het complete vak veranderd is. Precies. Mm -hmm. Ja. Ja. En wat zijn nou aspecten, want jij uh, uh, coacht begeleidt en traint die ZZP'ers ook en die zich bij jou aansluiten, zometeen ja. ja. iets meer over het businessmodel daarvan, uh, maar waar uh, train jij ze met name op? Wat vind jij belangrijke aspecten van een goede beveiliger? Een, een, een goede beveiliger die uh, uh, kan, kan goed signaleren, proactief uh, beveiligen. Dus een stukje profilen, uh, afwijkend gedrag herkennen. Uh, dat, dat, en, Natuurlijk, dat is makkelijk, dat is op afstand, en dat is, uh, maar dan komt het moeilijke, het reactieve, want als je iets leert, moet je ook kunnen ingrijpen. Mm. Hoe doe je dat? Wanneer? dat? Dat kan je niet uit een boekje leren, dat kan je niet uit een online cursus leren. En uh, ja, ik vind dat daar uh, nog heel veel uh, in te winnen valt. En, en hoe ja. leer jij dat dan aan die zes spelers? Ja, dat is een uh, uh, nou ja, lang verhaal kort. Ik... Uh, ging op avontuur en ik uh, kwam in contact met uh, uh, instructeurs vanuit de speciale eenheden. Huh. En daar uh, raakte ik in gesprek mee. Uh, nou ja, misschien nog mooier, daar uh, komt binnenkort een programma van op tv ook. Waar ik uh, oh, ja? aan uh, deel heb genomen. Uh, maar goed, uh, beveiligingstechnisch. Zij, nou ja, we hebben gedachten gewisseld en uh, ik mijn verhaal gedaan. En uh, met hun kennis en kunde... Uh, in hun werkgebied um, ja, heb ik met hun samen dat uh, weten te vertalen in een training uh, voor beveiligers die Aha, wat... eigenlijk die twee werelden naar elkaar brengen om uh, ja, daar waarde aan toe te voegen hmm. aan uh, de kennis en kunde van de beveiliger. Want het is niet alleen het ingrijpen, het is ook het stukje juridisch drachten van wanneer mag je ingrijpen? Ja. Hoe... In de Volksmond lijkt het een beveiliger die kan niks, mag niks en uh, heeft alleen een feetje op. Maar uh, nou ja, dat, dat, dat is niet zo. Je hebt meer dan tien jaar ervaring of nog langer hè? Ja, zijn er momenten dat je denkt van, oh ja, dit zijn wel momentjes die ik niet zal vergeten? Of die, uh, of dit waren of spannend of uh, ja, Noem, het, zat, noem het, zat. Je kunt er eentje noemen? Uh, nou ja, noem maar een context Gevaarlijk of uh, ja, ik vind mooi? Ook, nee, ik vind het spannend wel. <coughs> spannend vind ik wel. Spannend? Uh, ja, daarna ja. mooi. maar eerst nou, ja, het, het, het spannende. Ja, ik denk uh, het eerste wat in me opkomt, dat is toch uh, nou ja, toen ik uh, in de horeca werkte. Uh, was er een moluxfeest en uh, nou ja, totaal onderschat. Uh, of het, het was een concert. Er kwam een uh, artiest uit Indonesië en uh, nou ja, wij stonden maar met zeven man en uh, nou ja, ik denk een paar honderd bezoekers. Ja, en dat ging helemaal los met elkaar, uh, stad tegen stad. En uh, ja, toen heb ik me stoi met zeven man, uh, want, want het ging eerst tegen elkaar. Maar uiteindelijk uh, werd het één een eenheid en tegen ons. En uh, ja, dat, dat ging uh, daar. En dan? Ik zou zeggen, heel hard wegrennen, maar dat is waarschijnlijk niet wat jij doet. Nee, ja, wij kregen van alles naar ons toegeschingeld. Uh, ja, je staat daar uh, een paar uh, minuten wel... Uh, Doodsangst uit. Doodsangsten denk ik wel ervaren en uh, uiteindelijk tussen was natuurlijk de politie uh, en alles gebeld en uh, die zaten echt naar nou, die zitten aan de overkant dus die kwamen echt het hele bureau die rende leeg <laughs> ja en uh, uiteindelijk zijn die ook gewoon met politie escorten weer naar de snelweg gebracht met bussen om uh, iedereen weer terug te gaan naar uh, hun eigen stad hey, en die is ja. echt een mooie ervaring kun je daar, daar eens van noemen? Dat, dat kleine stukje extra wat je in de beveiliging kan geven, dat was, uh, nou ja, even bij het UFV. Uh, het was de bedoeling, iedereen aan de balie die, uh, moet uh, het contactnummer opnemen en uh, via de telefoon, weet je wel, dat is het mm -hmm. verhaal. Uh, mm -hmm. Er kwam een man met zijn kind uh, aan en, uh, ja, bizar verhaal, geld niet gestoord. Uh, ik, uh, hij gaf aan, uh, ik kan niet eens een ijsje kopen voor mijn dochter en uh, zo, uh, nou ja, dat raakt je echt uh, in je hart. Mm -hmm. Ik werkte er al een tijdje, dus ik had wel wat contacten uh, boven, weet je wel. Ja, ja. Uh, nou ja, ik even een belletje van, hey, uh, kan je hier even naar kijken? En uh, nou ja, ik kreeg diezelfde middag uh, een uh, behoorlijk bedrag gestort. Jezus. Ja, en, ja. Uh, ja dat, is, dat zijn wel momenten die je uh, die bijblijven. Die, ja, die je bijblijven. En die het vak mooi maken? Ik vind van wel, ja. Mm. Dat, uh, ook, ook in de zorg maak je uh, ja, hele mooie, ook hele trieste dingen mee. Mm -hmm. En uh, ja, die, uh, die blijf je bij je. En uh, daar leer je als persoon ook uh, ja. van. Ik denk dat het, uh, ja, je moet niet alles mee naar huis nemen. Maar je, je, je kan het wel gebruiken. Dat zien wij nooit hè, als buitens. Wij zien maar zo'n soort van anoniem... ...vaak man staan met een ja. uniform en een ja. V op zijn vestje. Maar ja. jij maakt er nu in één keer een zeg maar, soort van vlees- en bloed verhaal van, hè? Ja, maar dat is het ook. Ja. Uh, wat, wat ik denk zeker uh, in de samenleving of nou, misschien ook wel overheid onderschat wordt... ...is uh, een beveiliger is, is vaak als eerste bij een incident. In de, in de zorg, weet je wel, uh, daar uh, bij, bij een uh, nou, ja, incident. Uh, hmm. Ik bedoel, echt achter de schermen. Ik bedoel, als iemand een slecht nieuws... of gebeurt wat uh, in het ziekenhuis, dan uh, beveiligen die daar als eerste bij, voordat de echte vlam... Uh, ja. In hebben jullie genoeg tooling Dan bedoel ik het misschien ook wel praktisch gezien. Van ja. wat heb jij allemaal? Want jullie hebben geen pistolen of zo. Hè? Of nee, of, uh, dus jullie, nee, dus nee. jullie zijn wel beperkt in wat je kan ja. doen. Hè? Nou ja, kijk, uh, je mond is je sterkste wapen, ah. zeg ik maar, in de beveiliging. En uh, als je die goed gebruikt, ja, dan kan die voor je werken. En in sommige gevallen dan... Uh, Zie ik ook wel eens om me heen dat, uh, dat, dat, dat beveiligers uh, daarmee de boel juist escaleren. Als je hem niet uh, goed uh, onder controle hebt of uh, te veel mee laat slepen. Je staat er zonder wapen. Je staat daar ja, uh, uh, uh, vrijwillig om uh, als persoon uh, de, de, ja, de veiligheid te waarborgen. Mm. Mm. Het, het is echt een vak. Ja. Waar, waar, je, waar je van moet je moet er wel passie voor hebben. En al die ZZP'ers die zeggen van ja, ik loop maar een beetje in mijn eentje. Ik vind het lastig om aan klanten te komen. Ik kan mezelf ook niet zo goed verkopen. Uh, ik wil, ik ben, ik vind vak belangrijk. Ik noem maar wat elementen ja. waarvan ik denk, hé, hey, dat dan, ja. dan moet je maar ze gaan aansluiten bij Veilig voor Nederland. Zeker. Uh, wat gebeurt, hoe, hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Gewoon, moeten ze je bellen, mailen en dan? Ja, je hebt ZZP'ers. Nou ja, je hebt beveiligers in lonies die dat daarbij zouden willen doen. Mm -hmm. Dus ik kan ook adviseren. Um, maar tegelijkertijd de ZZPS die uh, nou ja, goed zijn in hun vak, maar dat ondernemende nog uh, uh, willen ontwikkelen. Ja, daar, uh, uh, ik, ik verwijs het door naar een boekhouder. Uh, ik neem ze mee uh, uh, in, in uh, de branche. En, en je traint ze ook. En ja, uh, dat, dat is eigenlijk de lat. Je, je, je gaat mee in de training. En, en betekent dat ook dat als ik me wil aansluiten bij Veilig voor Nederland... en vanuit jou ja. de markt op wil, dat ik aan een uh, uh, bepaald niveau ergens aan moet voldoen? Ja, dat, dat, dat komt in de training. En, ja, ja. En, en, nou ja, we moeten wel een match hebben op kernwaarden zeg maar. Ja, ja. Dat, uh, ik, ik zie nu zelf ook, je hebt, uh, zeker omdat het, omdat het zo uh, ja, druk is op het moment... Uh, en eigenlijk uh, uh, denk ik dat dat... Het is al een tijd zo, maar het zal ook voorlopig zo blijven. Mm. Uh, zie je natuurlijk wel een uh, verschil tussen uh, ja transactioneel beveiligen en uh, relationeel beveiligen. Zoals je net zei, er ja. zijn echt wel een hoop jongens die echt feeling hebben met uh, het vak. Ook willen leren en ontwikkelen. Um, maar wel als zzp'er uh, aan de slag willen. Um, dus die hebben wel behoefte aan die betrokkenheid. Um, en tegelijkertijd ook... Uh, uh, hun eigen vrijheid. Dus het zelf willen indelen van uh, wanneer ze werken, hoeveel ja, ze precies. werken. Uh, ja. En jij verdient even in plat Nederlands gewoon een kickback op hun uren of hoe moet ik dat zien? Ja, dat zien? komt op neer, ja, ja precies. Zeker, ja. Ja. Hey, en uh, wie ben jij dat jij denkt dat jij de concurrentie aan kan gaan met die drie grote jongens in Nederland? Goeie vraag. Ik, ik uh, probeer er dus geen concurrentie van te maken. Uiteindelijk doe je allemaal hetzelfde. Je, je, je staat voor veiligheid uh -huh. en ik denk um, nou ja, ik vind dat uh, de kwaliteit van uh, hoe doe je het, mm -hmm. ja, belangrijker uh, mag worden. Als je kijkt naar, uh, nou, pak eens beet, de, de komende twee jaar of zo, hoe hard ga je groeien? Tenminste, wat zijn je ambities? Hoe groot is de groep ZZP'ers die om je heen hangt, zeg maar, over een paar jaar? Over een paar jaar, uh, laat we zeggen, binnen drie jaar vijftig. Oké, okay. ja. Ja, dan wordt het interessant. Ja. Ik, ik zou wel... Uh, ik denk vanuit mezelf uh, de maatschappelijke kant op willen van... Uh, de publieke taak bijna. De, ja, het, uh, het, het sociale aspect. Hoe kan je, je ziet ook in, in andere, nou ja, in gemeentes uh, worden beveiligers ook ingezet als straatcoach. Uh, die hebben natuurlijk meer toegang, uh, meer kennis van uh, de buurt of, uh, uh, en, en, en, en daar een uh, ja, soort brug in, uh, in zijn. Wat is het allerleukste van jezelf om uh, ZZP'er te zijn? Of ondernemer te zijn? Wat is het leukste daaraan? Ja, alle nieuwe dingen die, uh, die je ervaart. Uh, net, net als dit. Ja, Ik ben een uh, vakman en uh, beveiliger, uh, puur zong. Maar dit vind ik dan weer uh, spannend, weet je wel. Uit je comfortzone? Uh, ja, inderdaad. Ja, uh -huh. ja, nee, dat, is wel, dat vind ik het mooiste aan ondernemen. En eigenlijk, uh, van, van iets wat je heel graag doet, heb ik... Uh, altijd mijn werk gemaakt, dus uh, nou, echt gewerkt heb ik niet, zo ervaar ja, ik het niet. Uh, en nu dan een bedrijf, uh, ja, dat, uh, ja dat, is, dat, is, dat is geweldig. Hard werken, maar onwijs leuk. En, uh, zinvol. Leuk man. Dankjewel ja. voor je verhaal. Dank je. En uh, bedankt voor het kijken en luisteren naar weer een prachtig ondernemersverhaal hier op 7D TV. En uh, zit je nou te luisteren uh, op Spotify of op een ander podcastkanaal, abonneer je dan op de 7D TV podcast. En zit je op YouTube lekker te kijken. Blijf dan hangen over een paar seconden twee nieuwe video's. Voor nu. Dankjewel. Hoi. Thank you.